De Miele G4203 is een vrijstaande vaatwasser van 60 cm breed. De vaatwasser heeft energielabel A en is uitgevoerd met waterbeveiliging. De bediening is een fluitje van een cent. Voorop de deur selecteert u het gewenste programma en eventuele opties, zoals het uitstellen van de starttijd of juist sneller klaar zijn met de turbofunctie. Binnenin zitten de metalen korven. Met een interne capaciteit van wel 13 couverts. De kuip is volledig van roestvrij staal, waardoor etensresten niet blijven hangen. De bovenkorf is makkelijk in hoogte verstelbaar, waardoor u de indeling zelf kunt bepalen. Doordat de onderkorf wel 8 wieltjes heeft, glijdt deze makkelijk de vaatwasser in en uit. Kortom, een ruime en degelijke vaatwasser. En ook nog eens handig te bedienen.